De Cellular Vital Eye Cream. Het is een verrassend lichte textuur van crème, die toch een heel fijn comfort geeft rond de ogen. Het vervaagt rimpels en dankzij de UV-filters ben je rond de ogen ook meteen beschermd tegen de zon. Het geeft de huid meer stevigheid en maakt de huid gladder. In de ochtend en de avond mag je met de vingertoppen aanbrengen, van binnen naar buiten. En hij is perfect in combinatie met de Eye Essence.